Ik ben nu bij de Cantina Aperta, van de LNV 540. Ik heb geen idee hoe we verwachten, zelf nooit eerder gedaan. Ik hoor een hoop lawaai daar, dus daar zal wat gebeuren. Ik zag net de eigenaar al lopen, maar die zag mij geloof ik niet. Dus ik ben benieuwd hoe het is. Dus in ieder geval een zeer bijzondere locatie deze cantina. We staan hier in de kantine. Prachtige kantine. Een mooie gevel voor de, uh, echt Heel mooi. Een hele lekkere wijn. Maar je mag nog meer drinken. En je koopt de uh, glasjes dus voor 10 euro. En dan kun je langs alle kantine's in meenemen gaan proberen. Een beetje lager dan hier Een zakje. En hier kan je de peker in doen. Kijk hem meenemen. Dan heb je je handen vrij om te filmen of wat dan ook. Heel bijzonder. Het hebben dus uh, wij een wijn, dus heb een de een We hebben een wijn. We hebben een wijn. We hebben een wijn. We hebben een wijn. We een wijn. We hebben wat een zwaar werk! Ik denk dat we nog maar glaasje halen.